Dag collega, wij kregen een heel goede tip binnen van een leerling, Michiel aan de kerk, over het gebruik van onze stylus of onze pen bij onze Chromebook. Daarvoor surf je naar de website cursive.apps.chrome Kom je op deze handleiding terecht die je eventjes moet volgen. Hij leert je hoe dat je dingen gaat wegdoen, verplaatsen, ruimte toevoegen enzovoort. Ik ga even aan de slag. Moet ik de titel gebruiken voor de notatie? Ik doe eventjes sluiten heb ik niet nodig, dus het werkt eigenlijk al om hier notities te nemen, dus dat is op zich geen probleem. Maar het mooie ervan is dat je dit ook als app kan installeren, dus dan hoef je niet meer te surfen. Daarvoor druk je rechtsboven op het icoontje cursief installeren, krijgt één keer de vraag installeren, voilà, nu is het eigenlijk al een app geworden. Dus je ziet het, het staat nu in het schermpje. Uh, het gebruik daarvan moet je zelf maar eens eventjes opzoeken, maar het is eigenlijk heel, um, ja heel eenvoudig om te gebruiken. Ik ga even terugsluiten. De app staat nu geïnstalleerd, dus als ik nu hier klik op mijn launcher, dan zie je cursief al staan. Je zou ook kunnen typen. Stel dat je het in je taakbalk wil in de plank, dan ga je daar op um, rechter muisknop doen. Eigenlijk. Dat is tikken met twee vingers en je zegt vastzetten op plank en dan komt die hier erbij te staan. Dus Vanaf nu kan je heel snel, als je op dit icoontje drukt, een nieuwe notitie maken, dus ik ben nu met het pennetje bezig, uh, je kijkt maar zelf welke mogelijkheden dat er zijn enzovoorts. Zij bewaart altijd onmiddellijk wat dat je getypt hebt. Ik weet niet of het mogelijk is om dit van naam te veranderen. Notitie verwijderen. Ah, naam van notitie wijzigen. Dat wordt ondertussen ook. Dus alles wat dat je maakt zit in je Google profiel. Dus eigenlijk ben je online aan het schrijven en wordt alles bijgehouden. Hartelijk dank aan Michiel voor de tip. En probeer het even uit. Zijn er problemen? Laat het me zeker weten.